Goedemorgen, het is vandaag 7 december, oftewel vlogmas nummer 7. Ik zie er echt ontzettend erg uit, alsof ik net ben wakker geworden. Ik ben echt ontzettend moe. En ik heb gisteren mijn make-up niet afgehaald, dat doe ik nooit. Maar ik was zo kapot op een gegeven moment dat ik dacht, ja, laat maar. Dan voel je, je altijd extra verrot, alsof je echt zo'n crust bent. Dat we die ogen helemaal aan elkaar vastplakken en zo. Anyways, ik heb hier een bakje koffie, die ga ik even opdrinken. Daarna kijk ik wel of ik er nog een ontbijtje in kan knallen. Maar ik ga straks zo vroeg mogelijk naar Larissa toe, zodat we de video kunnen editen. En we moeten nog een aantal dingetjes doen samen. Plus mijn laptop staat nog bij haar thuis. Ja, dus we gaan straks eventjes weer naar elkaar toe. Uh, dat eigenlijk. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 7 december als het goed is. Ik heb vanmorgen even de video of mijn deel van de vlogmas van gisteren geëdit. En daar komt zo zometeen om haar deel mee te nemen. En volgens mij gewoon om samen verder te werken gezellig. En ja, dus daar moet ik me eigenlijk eventjes voor klaarmaken. Dus ik ben nog eigenlijk in pyjama. Ik moet nu eventjes mijn make-up gaan doen. Ik heb vandaag deze nieuwe crème gebruikt die ik gisteren op het event heb gekregen van La Mer. En dat is echt een super kostbaar merk. Maar de crème voelt wel echt super lekker aan. Want mijn gezicht is nu echt heel droog geworden op dit moment. En het zit vol met allemaal rode vlekken zoals je misschien wel kan zien. Of niet, want die stomme filter zit weer over, over deze camera heen. Anyways, mijn gezicht is best wel... Heftig aan toe op dit moment. Uh, dus ik gebruik nu eventjes deze crème. Want die is echt heel wat voller en zo. Dus ik wil even kijken hoe mijn huid hierop reageert. Maar het voelt in ieder geval wel heel erg lekker. Ik heb ook nog wat andere producten in de goodie bag zitten die ik vandaag wil gebruiken. Zoals uh, deze dry shampoo van uh, Bumble Bumble. Lijkt me wel heel erg lekker. Mijn haar is niet per se heel erg vet. Maar het is nu wel dag 1 of 2. Dus ik dacht nou ja dan kan ik het... Uh... Een beetje wat volume geven hiermee. Lijkt me heel erg lekker. En ik had eventjes ondertussen Christmas muziek opgezet. Ik dacht, weet je, misschien is het tijd om gewoon wat meer in de Christmas sfeer te komen. Ja, ik moet die boom natuurlijk ook nog gaan afmaken. Maar ik ben er nog niet aan toe gekomen. Dus uh, ja, wie weet dat dat uh, in deze dagen nog komt. Ik heb in ieder geval nog ruim Dat in ieder geval wel. Maar ik dacht, nou, gezellig. Christmas muziekje op. Tara komt er zo binnen. Is misschien ook wel een leuk warm welkom. Dus ja, voordat ze je zo meteen gelijk aanbelt en ik er nog steeds zo uitzie, ga ik even me snel opmaken en klaarmaken. Dan heeft ze misschien niks door dat ik nu nog steeds niet ben aangekleed. Zo, so, ik ben inmiddels bij Larissa aangekomen en ik heb me heel snel aangekleed en mijn haar eigenlijk helemaal niet geborsteld. En ik kom binnen bij Larissa en het eerste wat ik hoor is gewoon Justin Bieber kerstmuziek. Why? Ja, het is al heel erg sfeervol. En we gaan nu even snel de vlog inladen en die dan editen. En dan gewoon door met de rest. En het is lekker vroeg, ik heb nog niet ontbeten. Maar dat ga ik nu eventjes doen. Hallo. Um, nou, jullie weten dat ik zo'n persoon ben die zeg maar thee maakt. en het dan tien keer vergeet op te drinken. Nou, tien keer is misschien overdreven, maar het gebeurt wel echt heel vaak. Wat je nu hoort is dus weer opnieuw de waterkoker die ik heb aangezet. En waar ik net ook achter kwam, is het volgende. Ik had even een stukje bananenbrood in mijn magnetron gedaan. Want die wil, nou die, of ik wilde dat doen, want ik wilde mijn even lekker opwarmen. En toen kwam ik erachter dat mijn lumper dus sinds gisteren nog in ligt. Die heb ik heb dus gisteren opgewarmd. Ben ik totaal vergeten. En ik heb hem net weer gevonden. Dus ik kan nou een lumper eten. En een stukje bananenbrood. Dus nou ja, dat is dan dus nog mee, mooi meegenomen. Maar hoe erg. Laat me eventjes weten of jij ook zo'n persoon bent die constant dingen vergeet. Als een kopje thee, een kopje koffie of een lumper of wat anders. Laat mij even weten of ik niet de enige ben. Ik denk dat het tijd is om de adventskalenders te openen. En Ik wacht heel even tot Larissa weer bij mij is. Dan gaan we het samen eventjes doen. Larissa zegt het is mijn idee. Ja oké, okay, Larissa zei net tegen mij, zullen we de adventskalenders openen? Ja, maar Annette, ik, uh, ik denk dat ik... <laughs> Ja, je hebt het nu verraden. Ik wil gewoon graag dat ze denken dat ik de zus ben met de beste ideeën. En ik heb mijn eigen uh, kalender van uh, Locitana nog niet geopend. Let's open niet. Blijft moeilijk hè, die vakjes hier. Hier. Oeh, nagelak. Yes, een nagelakje. Mooi. Dit is de kleur. Ho, ho, ho, my love. Het is een soort van hele donkere hot pink eigenlijk. Even kijken. Wordt nou een Het is een beetje moeite met scherp zijn de laatste tijd. Oh ja. Dat is een heel leuk kleurtje. En voor de poster, ook nummer 7 een hele Artie. Oh, die is Art. leuk. Ik vind die heel leuk. Heb je inmiddels al een muur gemaakt? Want ik hoorde, of ik zag laatst in de comments dat iemand zei, gaan we ook nog die muur te zien krijgen? Want elke keer zeg je, ja die is leuk voor op mijn muur. Maar niemand heeft die muur gezien. Nee, er is dus eigenlijk nog maar um, de, eigenlijk de allereerste poster met het meisje en de beer. Die vond ik echt gelijk heel erg geschikt voor mijn muur. Maar de andere vind ik er dus niet heel erg goed bijpassen. Maar ik kan misschien nog wel een van mijn andere posters gebruiken die ik al heb. Dus de muur, die krijg je zeker nog te zien. Speciaal voor jou. <laughs> nou Larissa is op dit moment eventjes wat vraagjes aan het selecteren van vorige Vlogmas video's. Want het lijkt ons heel erg leuk om deze eventjes persoonlijk te beantwoorden. In plaats van uh, door te typen op de ja. toetsenbord. Um, dus dat gaat Larissa nu heel eventjes doen. En ondertussen wil ik jullie heel eventjes informeren over een hele leuke winactie die we zojuist hebben geplaatst. We hebben ten eerste een heel leuk en super uitgebreid artikel op onze blog EndlessWeekends.nl geplaatst. En je hebt in volgens mij de eerste vlogmas kunnen zien dat we daaraan uh, zaten te werken. Nou die staat dus inmiddels online. Ik kan er even naar kijken. Dat gaat over mooie feestelijke looks met budget make-up um, van het merk Catrice. En uh, we hebben ook een winactietje -actie, win die erbij hoort. Die loopt via onze Instagram kanalen. En misschien heb je de foto wel langs zien komen, maar misschien ook helemaal niet. Omdat die algoritmes gewoon super weird zijn. Soms zie je mijn foto, soms zie je mijn foto niet. Dus ik zou zeggen, ga eventjes naar Instagram en zoek dan op addtaraverbond. En ook op addlarisseverbond, want we geven ieder een setje weg. Een ander setje. En met het ene setje kan je dan Larissa's look creëren en met het andere setje lieve mij en je mag gewoon meedoen met beide winacties. Dus dat. Oh, Oeh. ik zie nu, het is buiten echt ontzettend hard aan het waaien. Het is grijs en ik zie nu op de ramen dat het gewoon heeft geregend. En dat is niet zo chill, want ik weet dat ik op een gegeven moment toch wel weer naar buiten moet gaan. Blijf ja, hier voor altijd! Nou, als het even kan, dan blijf ik hier wel voor altijd. Ja. Ik heb geen zin om nu de deur uit te gaan. We gaan een paar vragen van jullie beantwoorden. Een soort van mini QA. En deze vragen komen allemaal dus uit video's van vorige vlogmuse. Um, Yvette Broekhuis vraagt: waar bestellen jullie sushi als je in Utrecht bestelt? In ieder geval in de video uh, zat ik op dat moment in Houtes. Toen bestelde ik bij Sushi en Thijs. Dat is nieuw. Oh, dat ken ik niet. Ik ben twijfel het tussen Ming en Ming. Maar het ja. ze, slechts ze van sushi en Thijs heel erg goed. En het oh. is echt heel lekker. Het is heel vers. Het is helemaal niet duur. Het is echt heel erg nice. Maar volgens mij kan je dat niet in Utrecht bestellen. Okay. In Utrecht weet ik niet zo goed waar het... ik Sushi nooit moet ik bestellen. Besteld. Ik bestelde ooit wel eens bij Mr. Sushi en Miss wolken Dat is dan de ene keer heel erg lekker. En het is ook een paar keer best wel tegengevallen eigenlijk. Dat was de rij heel klef. Mm -hmm. En dat vond ik dan wel heel erg jammer. En ja, dus daar ben ik een beetje mee gestopt. Maar Kuyusu, die schijnt wel heel erg goed te zijn. Maar die is dan wel echt een stuk duurder meteen. Dus wat ik tegenwoordig gewoon doe als ik sushi cravings heb. Is gewoon een pokeball bestellen. Want dan heb je een beetje dezelfde smaken. Maar oh, ja. het is gewoon oh, ja. veel goedkoper. En ja. dan heb je bijvoorbeeld poke perfect in Utrecht. Poke... Wat is het nog meer? Misschien poke delicious. Poke delicious. En je hebt ritos. Ja. En ritos vinden wij... Ja, bestellen wij het meest. Omdat ze hier ja. de grootste porties hebben volgens mij van de pokeball. Ja, en het zijn hele hippe aardige jongens ja. ook. En wat ook leuk is, is dat ritos is een combinatie tussen Japans, de sushi en Mexicaans. Dat vind ik gewoon ja. super tof. Dus wij bestellen eigenlijk altijd... Daar, maar dan inderdaad dus een pokeball Ze verkopen geen ja. sushi Jongens, ze willen trouwens een nieuwe iPhone En ik wil dus heel graag een iPhone X En Tara vindt het te veel geld en hij wil liever gewoon een iPhone 8 uh, Het verschil nee, is... Nee, ik heb nog helemaal geen research gedaan oh. Maar ik weet dat jij van onze gezamenlijke rekening die iPhone X wil Dus dan heb ik zoiets van, <laughs> dat is niet fair we Nee, de want ik bij... zei nee nee nee Als jij iets hebt van, ik wil alleen die iPhone 8 Dan pak ik dat bedrag van de iPhone 8 En dan betaal ik zelf bij tot mijn iPhone X Tuurlijk. Zo ben ik ook wel weer. Ik bedoel, je had geen geld van ons ofzo. Alleen... Ik weet zeg maar van... iPhone X. Come on. Ik weet gewoon van ons tweeën... Uh... Dat degene die uiteindelijk de research doet Is Larissa En die ja. vertelt dan aan mij welke keuze ik moet maken en dan Ja want als ik het zelf moet uitzoeken Dat zegt me gewoon allemaal niet zo heel erg Alleen gewoon. ik ben gewoon bang dat jij straks de iPhone 8 hebt Ik heb de iPhone X En als je dan naar mijn X kijkt En denkt ah had ik die ook maar genomen ah, Ik weet niet zo goed wat het verschil is Behalve dat het echt veel duurder is En dat ik gewoon dat ik, ik kan gewoon Het scheelt 250 euro Ik kan gewoon op vakantie van het bedrag Van 240 euro kan je op vakantie Nou dat is een goede deal Vindt vind. zo kom ik Ik boven. ben tot nu toe eruit Zeg maar dat de iPhone X het voordeel heeft dat hij kleiner is. En hij heeft een portretfunctie op de voorkamera. Wat heel erg leuk en grappig is. Dus mocht je zeg maar nog meer andere uh, leuke voordelen weten. Of dus zeg maar dingen waar we echt iets aan hebben. Ten opzichte van 8. Laat even weten. Ja en welke iPhone heb jij zelf? Of welke wil jij graag? Want ik, ja, ik heb wel, ja, ja dat eigenlijk. Op <laughs> dit, dit moment hebben we nog de 6. Maar die begint die is... een beetje af te takelen. Maar goed laat ik even verder gaan de nou, de vragen. Ja, okay. een Q&A. vraag van Kimberly de Jong is, hoe oud is de kat? Nou, de kat. Welke de kat? De kat. De kat. <laughs> Ik denk, Ik denk is. Sylvester. Is 18 jaar. Ik dacht eerst altijd dat hij uh, vorig jaar 18 jaar was. Maar hij is eigenlijk dit jaar, in augustus, 18 jaar geworden. Dus dat is super oud. En dat is de kat van mijn vriend. Dus hij is ermee opgegroeid. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. En nu zijn ze weer samen. Dus dat is wel heel erg leuk. Linka vraagt Larissa, hoe gaat het nu met jou? huid, na de behandelingen die je ooit hebt gehad heb je nog wel eens een behandeling ja, nou met, met mijn huid gaat het eigenlijk heel erg goed ja op dit moment heb ik natuurlijk droge plekken maar dat heeft gewoon meer met het weer te maken maar verder gaat het super goed ik wil wel echt zeg maar één keer in het jaar of misschien twee keer in het jaar wil ik nog een behandeling laten doen om het zeg maar bij te houden maar ik heb die behandeling stiekem eigenlijk al een beetje te lang uitgesteld Um, dus dat wil ik denk ik wel in het nieuwe jaar gaan doen. Want elke keer als ik een behandeling heb, dan gaat het weer echt even een goede week heel erg flink schilveren. En dat is niet zo heel erg uh, mooi. Dus ja, met allemaal van die kerstfeestjes en, en dingen, dan heb ik iets van de kant beter nog even uitstellen. Maar het gaat verder wel uh, ja, goed. En ik heb ook een heel fijn product dat de laatste tijd mij heel erg heeft geholpen. En daar wil ik denk ik nog even een hele blogpost aan wijden, omdat dat momenteel echt mijn holy grail is. Oké, okay, ik had vaak zeg maar nog van die terugkerende puistjes op deze plek. En uh, ik gebruik nu elke dag dit product. Dit is van Polish Choice Resist C15. En het is een, uh, er zit heel veel vitamine C in. En dat is echt gewoon supergoed voor je huid blijkbaar. En dit werkt echt meteen vanaf het eerste gebruik. Dus dat vind ik al heel erg fijn. Het is niet dat je een week, een, een maand moet wennen of zo. Maar uh, dit werkt echt als een tierenlier En dat komt gewoon niet terug. Jolie Polman vraagt. Uh, wilt je vriend liever niet praten en op de video, wat ik ook best wel begrijp hoor, uit Larissa Ja, nee, mijn vriend is inderdaad, elke keer ja, houdt er niet zo heel erg van uh, Om überhaupt op de camera te zijn, praten is dus helemaal niet Wat wel raar is, want hij heeft eigenlijk beloofd is om nog steeds die My Boyfriend Does My Make-up video op te gaan nemen Omdat we 100k hadden gehaald ja. En ik probeer het echt, maar het lukt tot, tot nu toe nog niet om een afspraak met hem te maken van we gaan hem nu opnemen dus ik word, ja, ben een beetje soort van blij gemaakt met een dode door hem. Nee, het moet gewoon gebeuren. Ik, ja, ik hou hem wel gewoon waar. in de, de houtgreep. Ja. En, uh, dus we gaan het zien. We gaan het zien. Live by Lien zegt, erg leuk weer. Ken je ook die limonadepoeders met vitamine C van Hawaiian? Mm -hmm. Die zijn ook ideaal. En heb je een recept van die wontons? Dat zag er heerlijk uit. Nou, ik wil ook een recept van die wontons. Het ja. zag er vet lekker uit. Ik dacht, waarom ben ik niet uitgenodigd? Uh, ik heb nu niet op dit moment het recept. Want mijn vriend haalt zijn recepten echt... Van overal nergens vandaan op YouTube. Hij kijkt altijd naar van de Indonesische filmpjes en zo. Dus ik weet niet waar het deze keer vandaan heeft. Maar ik ga het wel eventjes navragen. En die poeders inderdaad, die ken ik volgens mij ook. Ja, ja, ja. Luisa Simone vraagt. Welke winkel was dat waar Tara die broek paste? Ik had inderdaad niet gezegd volgens mij waar ik was per se. Of heb ik het wel ik gezegd? Weet het niet meer. Maar ik was in de Urban Outfitters. En ja, die broek was wel gewoon een beetje wat we al hadden. Ja, ik heb trouwens een Esos uh, bestelling gedaan. En die komt denk ik één deze dagen binnen. Dus uh, daar zit ook een mooie broek bij, waar ik heel benieuwd naar ben. Dat was de laatste vraag. Oh, ja, dat was het alweer. Maar als je nog leuke vraagjes hebt, bijvoorbeeld kerstgerelateerd, omdat dit vlogmas is, laat het zeker eventjes achter in de comments. Dan gaan we gaan er een kerstje erbij pakken. Dat vind ik wel heel erg gezellig. Dan kunnen we wat meer met jullie uh, de interactie doen. Zo, so, het is inmiddels avond geworden. Zoals je misschien wel kan zien, is het echt pikken donker buiten. Dus ik heb overal hele gezellige lampjes aangedaan. Dus dit is hoe momenteel nu de huiskamer eruit ziet. Deze heb ik natuurlijk altijd aan. Maar ik heb daar de lampjes eroverheen nog aan. Een kaarsje aangedaan. Um, nou, ik heb dus deze sok opgehangen. Maar het stoort me dat deze gewoon steeds zo om gaat flappen. Dus ik zit eraan te denken om misschien iets van een stuk karton hierin te doen. Dan blijft hij misschien openstaan. Of misschien als, ik een oh, misschien als ik het gewoon opvul met iets van uh, papieren. Uh, proppen of zo, dat het dan open blijft staan. Dat is misschien ook een idee. Want kijk dan, ze is schattig. Dus uh, nou, gezellig, gezellig, gezellig. En ik had gisteren tijdens het event uh, allemaal van deze zuurstokjes, of eigenlijk zoetstokjes, want ja, ze zijn helemaal niet zuur. Van deze stokjes heb ik die meegenomen, of eigenlijk meegekregen. Ze hadden mijn hele tas vol gedaan omdat ze zagen dat ik hiernaar zat te loeren. Dus uh, ik heb er heel veel gekregen en die heb ik alvast in de boom gehangen. Omdat ik dus nog niet andere versiering erin heb. En het ziet er gelijk wel echt heel erg schattig uit, vind ik. Oké, okay, negeer dat. <laughs> maar uh, kijk ze leuk. Dus hier komen uiteraard nog lampjes in. En uh, versieringen en dergelijke. En dan heb ik ook hier wat uh, gezelligheid. Kaarsje aan. En ik heb daar dus nu de plant staan. En daarachter zit zo'n um, ronde witte bol van Ikea. Dat is zo'n lamp. Oh ja, en de kaart die ik gisteren heb laten maken. Die ga ik ook in de kast neerzetten. Dus even kijken. Ik denk dat ik hem hier zo wil plaatsen. Of misschien een beetje zo. Tadaa! Zo, so, ik ben inmiddels weer thuis. Wat ik heel eventjes ga doen is de kalender openen. Want ik ben een beetje benieuwd wat er dit keer in zit. Dit is de Ultra Rich Lotion. Dit is gewoon, nou hij wordt niet scherp. En dit is toch een heel handig een klein body lotionje, Heel verzorgend. Ruikt heel erg lekker vooral. Ik vind tot nu toe dat er echt hele leuke dingen in deze kalender zitten. En wat ik nu even verder ga doen is heel eventjes bijkomen met een kopje thee. En dan straks lekker avondeten. Jam, jam, jam. Lekkere pizza's. En ik heb genomen pikante salami met ananas. Want dat vind ik een super lekkere combinatie. En natuurlijk weer Netflix. Eet smakelijk. Zo, ik heb inmiddels echt de helft van mijn make-up eraf gehaald. Hier had ik enorm veel schil voor zitten. Echt best wel ranzig eigenlijk. Dus ik hoop dat het niet echt heel erg op camera te zien is voor jullie. En ik wilde alvast de vlog gaan afsluiten, zodat ik mijn wassing in elkaar ga zetten. Morgen hebben we namelijk een super leuke dag gepland staan. Al best wel vroeg. Het wordt namelijk, uh, we hebben namelijk een kerstevent event ontbijt. Of kerstontbijt event En het is toevallig in Utrecht, dus dat scheelt heel erg met uh, op tijd opstaan. Maar we moeten er wel vroeg zijn, omdat Natuurlijk, een ontbijtje is. En ik hoop dat het gewoon super. En uh, ja dat je gewoon het ultieme kerstgevoel gaat krijgen. Dus als je er ook zin in hebt, kom zeker morgen weer terug. Om te kijken wat we gaan uh, doen allemaal. En een vlogvraag van deze keer heeft te maken met het weekend. Want als jullie dit zien, is het uh, ja, het begin van het weekend natuurlijk. Laat maar eventjes weten wat er op jouw planning staat. Het aankomende weekend en wat jij gaat uitspoken. Vergeet je zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan wens ik je een hele fijne dag en weekend toe. En dan zie ik je heel graag morgen weer terug in de volgende. De video doei